Mag dit? Uh, ja, voor mij wel. Ja, oké. Okay. Ja, ik vraag even liever. Er wordt zoveel overvallen gepleegd Ja, bij dit soort winkels iets minder hoor, maar bij tankstations, ik kan me wel indenken. Ik kan me, ja, je voorstellen dat je bij tankstations ga ja, nou ja, ik ja. Ik, kom, ik kom bij een tankstation jaren, dat was nooit een probleem. Tot met drie overvallen in de maand tijd. Meneer, ja, dus, ja. helemaal af. Ik, ja. ik had nog niet gehoord van die overval. Nee, nou ja. En dan heb je zoiets en... maar waarom? Ik kom hier al jaren. Nooit wat aan de hand Ja, maar ja, nee. Uitgaan. Oh, ja, er ja, is niemand. Ik ga er vanuit dat er geen overval gaat lezen, laat ik zo zeggen. Ik ga u overval met spontaan koffie kopen. Ja, ja helemaal <laughs> goed. Dank u wel. Hetzelfde. Fijne dag verder. Fijne Kijk, even overleggen. Er is voor niks aan de hand. Gewoon even vragen. Oh shit, ik zie niks, ik kan nergens meer bij. Wat <laughs> was dat met jou gisteren met die helm? Uh, ja. Um, ik had, ik uh, zag uh, met uh, videomontage dat ik hem, uh, nog, mijn camera nog aan had staan. Oh, mag, ik, mag ik dat op YouTube zetten onder de mond van, kijk zo kan het ook, dat het uh, een keertje positief kan of zeg je liever niet? Als je zegt, liever... Ik mij niet zo heel veel uit. Ik bedoel, ik vind het juist een keer positief dat dat ook een keer... Ik, vind, ik zie al zoveel uh, negativiteit op, uh, op dit moment. Oh ja, dat... Uh, en ik heb zoiets ik van... Heb geen meer, het ja, ik meer kan je eventueel bluren dat je niet meer herkenbaar bent als je wil. Uh, ja, dat mag wel. ja, Ja? Dan doen we dat. Maar ik denk vragen voordat ik hem ga uploaden. Ik Vind ik altijd wel zo netjes. Dat is, dat is het uh, kanaal, maar ik dat is, dat kijk niet. Uh, Hotspot Action. HOT. Ja, ik zie niet met mijn bril op. HOT. Spatie. Ja, HOT Spatie. En dan. Sport en dan Action in het Engels. Ja, nee, het komt kom Is Er alleen twee keer spaatje tussen, zeg maar dan. Ja? Oké. Ja? Oké, okay. okay, bedankt. Fijne uh, dagen. Ah, hè, Oké, okay, ik vind het wel zo netjes om eventjes te vragen voor toestemming. Eventueel gebeurd of niet gebeurt. Nou, dan gaan we hem dus even blurren. Voilà. Nou, ja, het drool weer even schoonmaken, dat nog een dit is weer erg duurt. Het is ook duurt, ja. Dat is het wel erg om drie meter verder naar achter te rijden?